Oké, okay, ik heb hem eindelijk te pakken hier. Uh, de man die alles uit het autobedrijf trekt om verzekering te verkopen. Dank u. Vertel. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is wat ik hoorde hier op de congresvloer. Inderdaad, dat klopt. Wij bestaan 50 jaar We hebben ja. met Boven een fantastische mooie deal kunnen sluiten. Waarbij we een jubileumaanbieding kunnen aanbieden aan onze klanten. Oké. Okay. Een hele aantrekkelijke korting. En voor ons is dat heel belangrijk, want we hebben een eigen schadeherstelbedrijf. Ja. We zien gewoon die schades naar andere schadeherstellers toe gaan. En om die toch binnen huis te halen is die bovenige verzekering van cruciaal belang. Maar waarom? Waarom gaan ze met de schade naar een ander bedrijf? Nou ja, als ze verzekerd zijn bij andere verzekeringsmaatschappijen, die doen een schadesturing. Mm. Hè, die sturen ze door hun gecontracteerde partners, ja. dan vallen wij buiten als boven autobedrijven. En dan mogen we gewoon blij zijn dat we gewoon zo'n sterke organisatie als BOV mee hebben. Met de bovige autoverzekering. Die ons daar een handje bij kan helpen en kan zorgen dat we dat werk, die omzet, toch in eigen huis weer kunnen krijgen. Ja. Wat wij eens even hebben gedaan, is dat we eens even terug naar de roots gaan. Hè. Wat, okay. wat was nou vroeger ook succesvol? We hebben natuurlijk social media, dat doen we. Mm -hmm. Maar toch is het goed om soms terug te gaan naar hoe je het eerder ook deed. En dat deden we eigenlijk eerder gewoon klanten bezoeken aan huis. En eigenlijk is het heel grappig: geen klant zegt nee. We mogen overal okay. mogen weer komen. Ja. Dan komen we daar, we hebben een mooie zwarte doos hebben we gemaakt. Een mooie rode strik erop. En dan hebben we andere dingen hebben we daarin gedaan. Welke dingen zitten daarin? Nou, daar zit bijvoorbeeld informatie natuurlijk over die bovelijke autoverzekering ja. in. Hè? Er zit ook een, uh, een, een poetscheck daarin. Dus de mensen waar we zijn. gaan jullie de les? auto wassen? We gaan de auto niet alleen wassen, we gaan ook helemaal uitzuigen, We gaan ook helemaal poetsen. Dus die zit helemaal weer als nieuw voor. Beste aanbod dit hoor. Ja. ja. Ondertussen vragen we een aantal dingen van de klant, wat hij vindt van ons bedrijf. Maar ook uh, over de bovenautoverzekering, waar wat er nu is verzekerd, een aantal andere zaken. vaak leidt dat ertoe dat we alfetten mogen opmaken. Ja. Wat uiteindelijk weer leidt tot het afsluiten van de verzekering. En zo hebben wij in.. Uh, Trommelwolf van dit? Ja, dan moet ik even goed de spanning nog even opbouwen ja? in een goed half jaar tijd hebben wij zo'n 150 verzekeringen weten te sluiten? Oh, dat is wat echt heel veel. En ik hoorde dat je ook iets doet met elektrische auto's, tankstationachtige. Ja, ik heb daar geen verstand van, dus vertel het me. Nee. Ja. Maar wat doe je, hoe werkt dat dan? Nou, zou ik je vertellen. Uh, dit bedrijf heeft mijn auto's overgenomen. Tien ja. jaar geleden dacht ik van: nou, dat tankstation in het dorpscam, daar is de houdbaarheidsdatum een keer beperkt van. Dat een ja. keer op, hè? Ja. Toen ben ik nagedacht over een nieuw tankstation mm -hmm. en over de nieuwste trends. En ik was toen ook politiek actief. En toen uh, nou, zie je allemaal uh, beleidsnotities voorbij komen over verduurzamen, alternatieve brandstoffen, meer klimaatneutraal, hè, uh, uh, meer af onafhankelijk worden van uh, het Verre Oosten of van Rusland, wat Poetin aan de gaskraan zit. En daar heb ik eigenlijk een concept omheen gebouwd. Daar heb ik eigenlijk twee dingen, twee pijlers gebaseerd. Eén. Eén, verduurzaming van de wereld, hè? minder uh, afhankelijk worden van uh, Schurkenstaten. Ja, twee, high convenience. Als de klant bij ons komt, moet hij hem zo verwennen en zo in zijn huidige behoeften van de automobilisten onderweg moeten wij zo goed invullen. Zodat hij een elektrische auto zou willen hebben? Dat zou bijvoorbeeld elektrisch kunnen, maar we hebben natuurlijk meer brandstof, alleen elektrisch. We hebben ook nog groen gas, dat is gas wat wij in Drenthe produceren met een hele grote afvalverwerker. Die haalt het component dat vergist kan worden, haalt hij eruit, dat vergist hij. Maak je gas van, ga je dat opwaarderen naar aardgasniveau. En dan gaat het vanaf dit bedrijf, Atero genaamd, gaat het met een rechtstreekse leiding met vier bar druk. Maar was door de Landerijen heen, door okay. het dorpje Pessen, onder de A 28 Dat is daarvoor. Na Green Planet. Oh. Ja na Green Planet. En Green Planet is dus een hele mooie dome Die ook helemaal begroeid is met zeden, met straks twee windmolens erop. Waarmee we onze eigen energie winnen en ook het goede voorbeeld geven daarmee. En dat is, is zeg maar Green Planet. Dan moet ik even zeggen. Het is niet alleen groen gas. we hebben ook nog biodiesel, we hebben ethanol. En we moeten dan inderdaad, zoals jij zei, elektrisch laden. Ik ben het bijna kwijt.